Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben Rosalie Thomassen, al 47 jaar helemaal thuis in Nijmegen. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer en directeur van het Gebroeders van Limburghuis en het festival. We zijn de oudste stad van Nederland, maar op te veel plekken merk je daar niks van. We moeten veel vaker laten zien dat we trots zijn op ons erfgoed. Onze stad zal keihard gaan groeien, maar leefbaarheid moet voorop blijven staan. Er moet genoeg ruimte blijven voor groen, voor ontmoeting en voor ontspanning. De wijken zijn de kloppende harten van onze stad. Iedere wijk verdient zijn eigen ontmoetingsplekken en een eigen dorpsplein. Daarom investeren wij in de wijkharten die dat nodig hebben. Wij zorgen dat ouderen oud kunnen worden in hun eigen wijk. Bouwen van super comfortabele huizen voor de mensen die deze stad hebben grootgemaakt, dat is prioriteit nummer één. Ik doe mee voor Stadspartij Nijmegen. Ga stemmen voor jouw stad, voor mijn stad, voor onze stad. Lijst 5 Stadspartij Nijmegen, wij fixen het.